Hoi, en lekker kijken naar deze video. Ik ga vandaag een mojou taart pakken. Als je er zin in hebt, doe een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. Ik vind belletje fijn. Hier Dan heb ik de monjoetaart. En ik ga even voor deze wat ik daar zelf aan toe heb gevoegd. 200 gram mojou. In zo'n pakje zit 100 gram. Dus dat ging makkelijk. Ik heb ook nog 250 50 milliliter slagroom nodig. Ik heb hier een pak van 500 gram. Nee, milliliter bedoel ik. 60 gram boter. Ik heb hier boter, oh kijk dat is handig, er staat hier 50, 50, 50, 50, Nou, dat is handig. 250 gram boter, ja en 100 milliliter water. Trouwens, je denkt, dat hoor je op de achtergrond, het is Pasen en met Pasen hebben wij allemaal dingen op tafel. Ja, de zoenen, dus Ja. koopt zoenen. Het zijn nu oranje zoenen. We hebben hier koekjes, donuts, chocolade eitjes, oranje zoenen, popcorn en broodjes van vanmorgen. Ja, ik neem ze mee. Maar dat doen we eigenlijk alleen met paas en straks gaan we gewoon weer over op koolhydraten. En we hebben hele leuke servetjes. Kijk, de andere waren op. Ik ga hem openmaken. Ik heb hier een velletje. Laat me weten in de reacties of jullie dit ook gebruiken. Ik gebruik het nooit, want ik heb altijd een uh, andere vorm. Ik heb hier de taartmix. En ik heb hier de bodemmix. De bodemmix altijd lekkerder dan de taartmix. Dan gaan we beginnen met de bodem. Wat hebben we daarvoor nodig? Leg het bijgestorte velletje bakpapier onderin de springvorm. Plaats de rand hierop en sluit de springvorm aan. Smelt 60 gram boter in een pannetje. 68 gram staat hier, dus ik wil nog 2 gram bij, want eigenlijk is het 60. Alleen ik doe er altijd uh, 10 gram meer, dat het uh, lekker, wat vetter is. En dan doe ik hier de 70 gram boter bij. Zo, vuur is uit dan doe ik deze erin. En jongens, echt het vuur is echt uit. Dit even lekker roeren. Daar gaan we de bodemix in. En dan uh, ga ik dit even aandrukken. Hij is helemaal klaar. Helemaal egaal. Leg ik dit even opzij? Dan oké, okay, we gaan de taart mix doen. Leggen we dit even opzij? Dan moet hierin Knop, in de kom de moesjoe 200 gram op kaart met een mixer. Oké, okay, ik ga dat niet met de mixer doen. Voeg 100 milliliter water de taartmix. Nou, dit is 100 ml. Dat doe ik er gewoon aan. Moet doe ik er gewoon bij zo. Oh jee. Kijk, gaat het gewoon een heel stuk makkelijker zo. Ja, kijk. Dit gaat gewoon een heel stuk makkelijker. En de taartmix. Er ook nog in. daar neem ik. knip ik die open. die doe ik er bij. en we doen nog meer wijn opgeklopte slagroom ook moet de slagroom ook nog kloppen zo het is inmiddels al wat later uh, de camera was uitgevallen en uh, ik ben nu wat verder uiteindelijk stond er ongeklopte slagroom dus niet geklopte slagroom uh, ik heb hier de shoetaart. Uh, ik heb er in plaats van 250 ml slagroom heb ik er 500 ml slagroom in gedaan Oepsie. Want er stond eerst, uh, geklop, onge ik, ik kan niet heel goed lezen, dus, stond, dus ik dacht eerst dat het geklopte slagroom was. Maar toen stond er uiteindelijk ongeklopte slagroom. Dus toen was ik zo aan het klop, klop. En toen dacht ik, is het niet ongeklopte? En toen was het toch ongeklopte. Um, dus ik heb er ook weer mijn in gedaan. <laughs> Alleen de taartmix was niet meer. Het is wel een beetje jammer. Maar... Degene die er hier heel veel zin in had en die hierom had gevraagd, is de enige echte. Ik had er niet om gevraagd. Jawel, je had hem niet gevraagd. Niet. Je zei, je zei geen kwarktaart meer, doe maar een monshoetaart. Ja, maar ik heb niet gezegd dat je een taart moest maken. ja, maar Jij ja, nee. wel een monshoetaart. Ooit eens. Vandaag is het ooit dan. Ja. Ik ben benieuwd.